Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe aflevering van het Slootwater aquarium. Althans, het is nou bijna geen slootwater aquarium meer. Papa, mama, Berber en Brian. Dit is de allerleukste familie van Nederland. Ik ben naar het aquariumwinkeltje geweest in Den Haag. Ik ben helemaal nat al. Ja. En He? wat heeft papa gedaan? Hebben we, we visjes in te... Nou ja, ze zitten er nog niet in. Dat gaan we zo doen. Toch? Dat gaan we zo doen. Maar kijk wat papa heeft gedaan. Wat zien we hier? Wat is dit? Een boot. Is dat een boot en de plantjes die we al hadden? Dat zijn we. Oh, ze zien de vis al. Nee, dat mag niet. En dit, wat is dit? Ik weet het niet. Hout. En dan gaan we even hierheen. Wie, wie, wie zien we hier? Olaf! Olaf, en waar is Olaf van? Van, het, uh, van welk filmpje is Olaf? Van de Frozen. Frozen, ja. Olaf, en hebben we hebben hier nog een stuk hout. Tussen de plantjes. En het water is nu wat gelig. O oh ja, we hebben hier ook, wat hebben we daar zitten? Een, een ja, en de vissen, want papa heeft vissen gehaald. Die zijn nu even op temperatuur aan te komen. En die gaan we straks loslaten. Maar ik heb leuke visjes. Kijk, ze zijn al kennis met elkaar aan het maken. En het aquarium wordt mooi, hè, Berber? Ja. En wat zijn we trots op het aquarium? Hij lijkt een beetje jakken. En weet je wat papa nou binnenkort gaat doen? Papa heeft hier een houten plank. Papa moet hier voor de deksels. Voor de lampen moet die deksels maken. Nou, ook heb ik anti antischimmel. Een schimmelmedicijn in het water gedaan. Dat is, uh, even wachten schat, papa gaat het even aan de mensen laten zien. Wacht. Kijk, dit is medicijn tegen schimmel, vindrot en bacteriën. Ik merkte op, er is één visje dood gegaan, waardoor weet ik niet, want de andere twee die doen het gewoon nog goed. Maar ik merkte op dat een visje niet echt fijn water vond, terwijl de waterkwaliteit wel in orde is. Um, de medicijnen zitten erin, we gaan even een half uurtje wachten, ik ga even wat plantjes goed zetten. En dan uh, hoop ik dat jullie uh, nog even blijven hangen om te kijken. Ja, en ik wil voor deze lampen, wil ik dus een bak gaan maken. Berber, niet in het water. Zo, ik heb de zakjes opengezet. Zodat het water zich kan mengen. Deze mag nog even wat zakken. Kijk, daar gaan de visjes al van zwemmen. Kijk. Kijk eens. Deze gaan ook al vrij uit. Kijk eens. Dat zijn de... ...mooie... ...visjes. Kijk. Nou. Komt u maar, visjes. We gaan straks als ze vrij zijn. Kijk, daar gaat er eentje. Kijk, daar is een circus of een molly. Een circus molly. Kijk, die gaan kennis maken. Hallo. Kijk, ze eerst een rust zoeken. Kijk, daar gaat een black molly. Kijk, die gaan ook. Kijk! Nou, die is leeg. Die zak kan eruit. Oh, er zit er nog eentje in. Een ballonmolly. Die gaan we even helpen. Daar, ballonwollie. Ah. En de zak is helemaal leeg. Hoppa! Nou, dat is één zakje. Wauw. Die zijn mooi. Kijk, hier gaat het ook goed. Hier zijn ze ook allemaal het zakje uit. Zo te zien. Zien jullie allemaal? Ja. Ook het zakje uit, zo. Kijk. Hoppa. Diep in de zee. Alleen die nog eruit. Maar ik zie dat ze hier moeite hebben. Dus ik ga even het zakje wat verbreden. Dan is even wat power geven. Daar gaan ze. Hoppa. Ook een zakje leeg. Nou, er zitten alle visjes erin. Ga zwemmen. Kijk. Ze zijn helemaal blij. Nou, dan gaan we straks Sam Brian laten zien. Die zou het helemaal fantastisch vinden, al die visjes. Zo. Nou, hij is niet open, hè? Dan ben je van school, Nou heb ik jou niet gefilmd? Nu is hij open. Ga maar zitten. Ik heb getoverd. Oh, ga maar lekker zitten. Vergeet je tas niet af te doen. Zo, hoe was het op school? Was het goed op school? Tas af. Help. Even. Nou, ik ga je helpen, dat kan jij helemaal zelf. Maar een heel klein beetje, aan, Zo. Dat was leuk. Ja. Ja? Ik ben aan het filmen. Zeg even hallo allemaal. Hallo. Hallo, weet je wat papa heb gedaan? Nee. Nou, waar zijn we mee bezig in de schuur? De vissen. En wat heeft papa denk je gedaan? Nee, dat weet ik niet. Visser gekocht. Dan gaan we die in de schuur bekijken. Doe je zelf je gordel om. Oh, laat eens zien aan de kijkers aan oma en opa en iedereen die meekijkt. Laat eens zien dat jij al helemaal zelf je gordel om kan doen. Maar dat is wel best. En dan moet je hier zo trekken. Ja, en dan heb je weer ruimte. En dan doe je die weer omhoog. Moet je helpen? Moet je ook maar helpen? Ja. Kijk, dan doe je die omhoog en dan pak je hem zo vast. Hop, en dan heb je hem. En dan doen we klik. Zo, zo papa in in zijn portemonnee kijken? Ik heb een ideetje namelijk. Ja. Rijshalen. Sst. Rijsjade. Ja? Ja. Oké. Okay. Een liedje luisteren, zeg je dat nou? Ja. Dat gaat niet. We hebben de beelden. aan. Isolatie. Daar gaan we. Juist nu. Oh, poe. Reklame. Ja, we hebben een avondklok in Nederland. We moet om 9 uur binnen zijn, daarom werkt papa ook maar tot half 9. Nee, ik heb de hik niet. Deze bus die wil wat harder doorrijden. Wat heb je vandaag allemaal geleerd? Die auto is snel. Je hebt over de hik geleerd, van kikkers. Nou, daar gaan we. Wat wil je bestellen? Een sundae-ijsje met aardbeien. Aardbeienzaus. Gaan we dat eens vragen aan de meneer. Ja. ja, dan gaan we aan deze kant staan. Kijk, de Vlack Donald's. Mag ik eigenlijk helemaal niet zeggen. Zo, je met een mooie toerie. Ah, Mag ik twee sundae-ijsjes? eentje met aardbeienzaus en eentje met karamelsaus, alsjeblieft. Uh, met nootjes. Dat was hem. Dat was hem. Dankjewel. Beetje goed zitten, anders kunnen de mensen hier niet zien. Nou, dan gaat papa betalen met de pinpas. Met die, Dat kaartje betalen. Zo, duurt het lang, Ja, we moeten toch netjes in de rij wachten. Morgen. Yes, wil ik een pin alsjeblieft. Dan gaan we de ijsjes aanpakken, die krijgen we zo. Wout, kijk voor het plaatje hier. Kijk, dankuwel. Kijk, dankuwel. Gaat goed, dankjewel. Kijk, hou jij het er vast? Pap, papa even rijden. Hoi. Hou goed vast, hè? Hou goed vast. De pop heeft even een zonnebril op. Dit zijn de nootjes. Gaat pap papa hem even daar zo neerzetten. Kijk Ja, dan kan papa je helpen. Kan papa helpen, hè? Ik Kan ze zelf ook. Ja, zo, die is voor papa? Deze is voor mij. Die mag ik zo neerzetten. Kijk, papa die kan toveren. Kijk, zie je daar? Bong! Een lepeltje voor Brian, maar nu heeft papa geen lepeltje. Zal papa ook eens een lepeltje toveren? Boom. Nog een lepeltje. Het reisje. Dan papa hem ergens anders gaan we rijden. Papa hier tijdens het rijden. Zo, bril weg. Daar gaan we. Papa kan heel goed tijdens het rijden. Zo. Nou, dan gaan we naar huis. Lekker ijsje is dit. Mijn mm. ijsje ook. En als ik geen lepeltje had getoverd. Goh. Zullen we ons nu naar de schuur toveren? Hokus, Maukus, we zijn nu in de schuur! Wow, we zijn in de schuur! Ja, Olaf, die papa daarin gezet. Hé, hey, visjes! Uh, waar is die vis? Nou, je ziet toch allemaal vissen zwemmen? Maar ik bedoel, de kleine vis. Nou, die zijn allemaal aan het zwemmen. En die andere vis, die oma-vis, is weg. Vind je wow. mooie, visjes? Ga ze ook tijdens zwemmen? He? Kunnen ze daar ook eens zwemmen? Ja, daar gaan ze ook wel eens in. Vissen mooi? Ja. Nou, wil jij nog even met papa de vlog afsluiten? Ja. We er even voor zitten. Dat zeggen we dan altijd? Doei. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Doei. Doei. Er is hier niks te vinden. Volgende week zondag weer een nieuwe vlog van de familie Romein. Uh, de Slootwater aquarium. Gaan we jullie weer up to date houden over uh, het aquarium. Tot de volgende. Laters. De allerleukste familie van Nederland.